Heaven voor je haar. Door vandaag mijn leun. We bedanken voor de 1.05, 5. Dat is gewoon superleuk. Oh. Lekkerste broodjes van heel erg veel. Dit is gewoon van blandaar naar pinne Oh, nou doet Koen een keer een unpacking hier. Ik heb vandaag ook weer iets nieuws. Ik heb nieuwe Moroccan oil. en ook nog van de salon. Dus ik heb 200 milliliter en niet 100 ml. En dat. Twee keer. Eentje van mij, eentje van mijn zus. En dit is echt heaven voor je haar. Door dit spul is mijn haar zo gezond geworden. Het is een beetje prijzig, maar het is het zeker waard. Dus ik zou dit echt een keertje proberen. Vinden jullie vandaag van mijn haar? Een keer wat het anders. Maar ik vind het leuk je staan met een bril. Kijk. Leuk toch zo? We zijn nog steeds bezig met het film voor de giveaway tegen de tijd dat deze vlog online is. Is de giveaway al bezig? Dus mocht je een hertoe willen winnen. Of wil jij een weekendje rentje overrijden winnen? Dan moet je nou naar ogenexclusie.com slash giveaway. En dan moet je je inschrijven met je e-mailadres. En je weet ben jij één van de tien winnaars. En we gaan pauze houden. En wat eet ik? Kwark. Ja. Nou, vandaag mijn lunch kwark. Tenminste, wat er nog van over is, van de kilo kwark. Met rode besjes. Nou, dit is mijn volgende lunch. Ik moet echt letten op wat ik ga eten. Want ik ben de laatste tijd echt aangekomen. Mijn lade is kapot. Dus alweer de tweede keer dat die kapot is. De stroom viel dus net uit en is nu weer aan. Nou, fijn is dat. Weer een nieuwe lade. Weer 80 euro kopen. Hi, my lover. Dus Public Desire die dacht ik stuur Michelle even schoenen op. Gewoon zomaar out of the blue. Maar kijk wat voor schoenen ze opsturen. Nee, dit is niet mijn ding. Jullie uh, hebben een beetje mijn uh, smaak verkeerd te, te pakken. Koen, uh, wil jij ze hebben? Ik vind ze mooi. Ja? Ja, dus laat in de comment achter als je deze schoenen wil hebben, het is een maat 38, dan zijn deze voor jou. Oh, dit voelt gewoon uh, vakantie. Nou, we zijn nog even bij mijn ouders. Ik praat zo zacht omdat mijn moeder aan het slapen is op de bank in de woonkamer. En toen dacht ik maar ik ga mijn buiten eten, de zon schijnt toch. Meestal als ik uh, geen zin heb om te koken, ga ik gewoon even langs mijn ouders. Mm. Gelukkig had ze dus gekookt. Zo. Ja. Hij is eigenlijk net zoals mij, hij weet niet wanneer hij moet ophouden met eten. Wat zeg je dan? Ja. Dit aardappeltje. Gewoon hapselijk weg hè. Ga lig. Potje. Potje, ander pot. Goed zo, ja. Zit je al Kijk wat voor mooi weer het is. Het is echt lekker weer. Waar ben je nou dan? Ik ben heel hele Bentley aan het uitlaten, maar ik ben gewoon buiten... Hé, hey, hallo! Ik ben nog steeds bij Bentley. Hou op! Hij is iets aan het eten. Check één keer dit huis, hoe vet dit huis is. Dit is echt uh, house gold. Wie heeft dat nog meer dat je live wil gaan, maar dan kijk je naar jezelf op die live en dan denk je, helemaal, ik krijg dit live. <laughs> Hoeveel make-up je er ook op, Smit? Ik zweer, die camera is zo anders dan een iPhone-camera, want deze camera is gewoon echt... Je ziet gewoon alles, zoals dingen wat er niet zijn, dat zie je. Hoi allemaal, ik ben al nou onderweg naar Robin. Ik heb even me snel omgekleed, ik heb even snel mijn haar gedaan. Nou, ik ben nu bij Robin. Oh, alle lichten aan. Moest natuurlijk weer mijn laptop meenemen, maar ik kan ze denk ik niet gebruiken, want ik heb geen lader. Gaan we dan. Volgens mij wil Robin niet op de vlog, maar dan heeft ze pech. Kijk! Nee. Ga <laughs> je maar uit jongen, doe je maar na? Oh, wat Ben je klein? Yeah. Baby girl. Heb je een date of zo? So? Date? Hoezo date? Dat je zo knap bent. Ik ben je altijd knap. Really We zitten nu bij Robje thuis. En ik ben nog ineens vijf minuten binnen. Of ik heb me nou, zit al zitten te krabben. Oh. En ik zit... Bro. Eentje is aan het snappen, dat kan je meteen horen. En ik zit alweer te niezen, want Robin heeft een kat. Poes. Kat? Poes. Oh. Wat zie je nou weer een poes? Nou ze heeft een poes, ze heeft er twee en ze heeft ook nog eens is zo gek op poesen dat ze ook nog een poesensok heeft. <laughs> uh, ik ben zo allergisch, kan niet meer. Ik heb overal jeuk. We wachten op Temptation Island. Je kan wel zien hoeveel. veel. Ja. Maar deze aflevering heb ik al gezien, dus waar wacht ik eigenlijk op? Weet je nou? Ja, die heb ik vorige nog week niet. gezien. Ik niet. Deze de valt nog best wel mee, maar de deze aflevering hierna wordt heel erg. Nou, kijken wij Temptation Island. Is het hele beeld verkleurd en op andere zenders niet. Ik was net goed bezig en uiteindelijk hebben we al twee kommetjes chips op zitten voor eten. En Hoe was je dagje vandaag? Druk. Ja? Ik dat gewerkt. Auto's verkocht. Mm, ik er niet, maar mijn collega's hebben Wat te heb berg gedaan naar vandaag. Ik heb uh, gewerkt. En mijn lader is vandaag kapot gegaan, wat me heel erg irriteerde. Maar ik heb net een nieuwe lader besteld, dus hopelijk is die morgen op tijd binnen. En ik ga echt, denk ik, uh, ontslag nemen bij Soma. Ik heb vandaag tegen hem gezegd, ja maar kan toch niet? Ja, snap ik. kan het niet combineren. Iedereen zegt ook tegen mij, die mijn vlog kijkt, van Michelle, je bent zo druk. Mm. Heb je wel eens tijd om te editen, want ik wil vier keer per week uploaden. Maar het mm. gaat me niet lukken als ik nog bij Soma werk. Mm. Ja, het zijn aan de ene kant maar vijf of zes uurtjes. Maar toch, uiteindelijk, je gaat je klaarmaken voordat je pas thuis komt. Is het weer een hele dag voorbij. En s'avonds als ik thuis ben en heb gewerkt, dan wil ik gewoon lekker thuis zijn, weet je wel. En ik heb nou elke keer als ik thuis kom, dat ik zoiets hmm. heb van ja, dan kom ik van het werk. Moet ik weer doorgaan met mijn ja. werk. Heb je het al gezegd dan. Ja, ik heb het eigenlijk al vorige week een beetje gezegd. Maar uh, vandaag zei ik het weer tegen hem en hij belde Wat me wel een paar man. keer. Ja, we hebben het er zaterdag over, maar ik, mijn besluit staat al vast. Want... Dus ik heb me van de week ingeschreven bij KVK. Goed voor jou. Ja, leuk hè. Ja, want ik moest een factuur opmaken. Moet dat verplicht van hè? Ja, als jij... Uh, Kijk, voor Go Britten moest het sowieso. Maar goed, dus dat wordt nog wat met de boekhouding en weet ik veel wat allemaal. Dus we moeten gaan boekhouden hebben. Het begint volgens mij zo weer. Yes, het begint weer. Ja. De ene naar en de andere dingen. Net kwam ze met... Uh... Maar ik heb deze nog nooit... Oh, caramel oh, Ja, die moet heel lekker zijn. Nee. Ik was zo goed bezig met mijn appeltjes vandaag op het werk lekker. dat is waar gehad Nu ik heb dit heb gezien Ik heb nog niet het dorpje Het is een blanhoosje Oh, je hebt echt een babytje <laughs> Meteen de bril af Ah, dit is toch cute Samen Temptation time Wie heeft ooit een poesje dit zien doen? Ik kan niet Ik heb nog nooit Maar nu is <laughs> ik gewoon 45 Chicks zeg gewoon, die moet ik kijken. Die moet ik kijken. En ze drukt met die core in. 1,50 doei. Dus nu gaan we aflevering acht kijken. Nou, dit is Robins bril die je al de hele avond niet mag zien, maar ik vind hem gewoon super leuk. Terwijl de gemiddelde Nederlandse vrouw Zo schattig! Nee, Joost zei ik super mooi, maar ik moet helemaal schilder. Kijk, is toch leuk? ben ik echt zo'n leu. Nee, is echt leuk. Ready? Ready. Die hier binnen, Ik was born ready for this. Gaan ze allemaal in deze aflevering vreemd? Ja, ben nee. wel. Het ja. Ik heb het heel veel, die is echt heel veel gaan in deze aflevering. In jij Ja. Elke dag. Elke avond als ik ga slapen. Oh, wat erg. Oh. Ik heb kippenvel. Samen gedoucht. Oh, oh, kijk, baby, trouwens. Gaan You. Ja, oh, wat een ja, kut Ik ja. wat ze vergeten. Oh, wat een sneaky, sneaky slaap. Ja, oh. kom op, ik is duidelijk. Uh, je, kijk, tuurlijk, je zegt oh, wel, je doet hier, echt maar, wat met maar, hem hè? Kijk, hey, het is duidelijk. Eerst zijn ze in de slaapkamer, uh, Liesel gaat zelf naar me toe, zelf. <laughs> Zij gaat toch terug bij. Maakt niet uit met ja. gaat. Robin kan dit niet. Want Natasja heeft echt zo'n boom. Natasha heeft Natasha na te doen, maar mij lukt het wel. Maar haar lukt het niet. Oh, Schatje, hij moet huilen. Oh, Jefferson moet ook huilen. Wat aan het doen? Met Met de poep het kutwerk. Je hebt een lekkere pocketjes. Hij gaat lastig voor mijn lintje. Kijk, ook, ze zit, zit echt zo. Ja. dat ja. is het hè? Schijnheilig. Ze is ook nog met die camera. Ja, ik heb niet en gezien het dat iemand op mijn kont Ja. Wow. Zoals, dat was gewoon saai. Hallo, let's even op. We gaan kijken. Met Jeffy. <laughs> met ben <Met laughs> Natasha. En oh, dan moet ik er echt niet in Zeg eens <middelen> dus kijken mensen die ja, het ook zo'n mond hebben. <laughs> Oh, dat nou moet je sowieso opvooien hoor. Nee! Op nee, deze opmerking. Nee, Sila! Het is misdrijven in zijn vals. Oh, jij gaat allebei bij Jolien komen, hè? Jolien, je bent fucking dry. Jolien, je bent de saai drie. Oh. oh, op jij. Fuck's sake. Wat ga je doen? Ik kijk, ik ga mijn dansen. Kijk maar, niet te Komt allemaal de Joost, katje. Komt allemaal de Joost, katje. Ja, dat is fucking daad. Ik heb het echt fucking koud. Je niet misbruikt of zo dat je emotioneel bent? A bro. Ah, gewoon ah, letterlijk wel. Sjj. Sjj. Oh. Die Kom niet in je oog. Ja. Ik heb er echt pijn gedaan. Zo. Mijn wimpel. Oh. Nee, mijn wimpel zit gewoon in mijn oog. Dat zal het doen. Oh. Heeft die plakkers op? Ja! Ik kreeg uh, hem. Ik Wacht, ik ga wel net zoals Cam even blazen. Doe verwapperen dan. Dat die tranen weggaan. Oh. Doe wat vangst. Ja. Je moet je geworden. vangst worden. Marijn, waarom doe je dit? Marijn, ze vond je zo leuk. <lacht> Kijk dan. Nou! Oh. Oh. Wat is Zielig. Ik ben zo gemeen. Ik ken nooit mijn grenzen. Ik moet altijd te ver gaan, totdat iemand gaat huilen. Ze hebben mij gewoon aan het huilen gemaakt. Ja. Nou. Oh. Sorry. Maakt nee, niet uit. Sorry, kleintje. Was gezellig. Nee. Bedankt voor de 1,50 voor Temptation Island. Dan no, no, moeten we volgende week dus weer 1,50 betalen. Anders ja. kunnen we die weer niet kijken. Ja. Thanks, bro. Ga terug naar geladen Bronx. Doei, loser. Doei. doei. Huilvief, huilebalk. Doei, Doei. Ha. Nou heb ik een vraag aan jullie. Nou, ik ben net weg bij Robin. En ik heb altijd een haartje op mijn bovenlip zitten. Heel irritant. Maar ik ben nu dus weg bij Robin. Ik ben onderweg naar huis. En ik vind altijd het allerfijnste moment van de dag. Als ik mijn vriend niet heb gezien. en lekker naar huis ga. en dat hij thuis is. dat vind ik het heerlijkste moment van de dag. Dus daar heb ik echt super veel zin in. Ik ben er bijna. Jullie denken nou zeker kwel-kwel. maar ik ben echt zo. Ik ga zo lekker naar huis. en ik zie jullie morgen weer. Ik ga vandaag naar de DM. Daarna ga ik naar huis. en moet ik as usual op vrijdag weer zondag selfies maken. en we zouden eigenlijk vanavond naar Lutje gaan in Amsterdam. maar dat gaat niet door, want deze vlags van haar kies. Desiree was gisteren of eergisteren? Gisteren. Nee, eergisterenjarig. En zij is 26 geworden. En daarvoor zal ik haar uit de eten meenemen naar Lutje, Maar die chick heeft last van de kies, dus het kan niet doorgaan. Dus nu heb ik zo'n lege dag. Morgen moet ik gewoon weer werken. Dan heb ik de fotobooth weer verhuurd. Dit keer in Beckham. Dus uh, dat ontwerp moet ik vandaag ook nog maken. Oh ja, en ik moet trouwens naar huis, want mijn lader wordt vandaag geleverd van mijn MacBook. Dus ik moet zo naar mijn ouders huis. Het is nou, hoe laat... Ik heb nog 7% trouwens. Het is nu half 12. Ik ga nu snel me klaarmaken. Ik ga even naar de DM. En daarna ga ik naar mijn oudershuis selfies maken. Dus tot zo. Nou mensen het is nu dus vrijdag. Dat was ik helemaal vergeten te stellen. Het is Friday. Ik ben nu onderweg naar de DM. Oh, zielige Bentley. En ik heb een klein cadeautje voor jou. Hij heeft ze gewoon op. Hoeveel seconden was dat? Dat is niet de bedoeling. Maar die is voor vanmiddag. Ja, die kan je niet opeten. Dus van de week was ik met mijn vriend aan het tanken. En hij stond achter mij met zijn auto en ik stond voor. En ik ga tanken. En ja hoor, die hele benzine gaat over mijn hele broek heen. Dus ik stonk helemaal naar benzine. En die broek zat dus al de hele tijd in een tasje. Omdat ons hele huis stonk naar benzine. Nou, de was draait. Ik heb ook gehaald de NYX Dewey Finish. Omdat ik altijd heel erg mat ben. En ik wil toch een keer overgaan naar de Dewey look. Aangezien iedereen altijd de Dewey look doet. Ehm... Um... Had ik even deze aangeschaft. En mijn lievelingsconcealer weer uh, Maybelline Instant Anti-Age Effect in een kleur light. En deze is van Maybelline dus. En ik wil vanavond een maskertje in mijn haar gaan doen. Normaal koop ik altijd uh, de Diamond Gloss of zoiets. Maar deze leek me ook wel een goeie. Dit is de Liquid Silk van Gliscure. Dus vanavond ga ik even een maskertje in doen. En over maskertjes gesproken zag ik deze ook liggen. Dat is zo'n face masker. Zoals je hier onderin ziet. En Belly is ook op beeld. Hij denkt tegen wie praat je toch? He? Kijk, oké. Belly, Giovanni, Van Vajen? Basje? foutje. <laughs> Breng niet Ben in je nek hè Pasje? Basje? Vrouwtje? Giovanni. Maar oké. Okay, dus dit masker heb ik gehaald. Um, ik uh, kan er niet echt veel van lezen. Kijk één keer hoe lang de tweede woord is. Intensief... Pendende en belepende masker. Ja, dus dat. En voor de rest nog een hygiënische handgel. Omdat ik zo OCD ben en smetvries ben. Vind ik het fijn om deze altijd in mijn tas te hebben. En als finishing powder. Van de NYX zo'n translucent finishing pressed powder. En ik gebruik nou gewoon zo'n uh, van de Flormar, Die loose powder. Maar toch denk ik dat ik een compacte poeder fijner vind. En ik zie daar een DHL kleurtje achter mijn auto. Dat is mijn lader. Lunch voor vandaag. Laat hem niet vallen. En ik laat hem vallen. Ik laat hem gewoon vallen. Dit is echt wel iets van mij. Ik laat hem gewoon weer vallen. Ik heb iets gewassen en kijk het kleurverschil. Hij is gewoon grijs geworden. Het is dus nu kort voor zeven. Ik ben onderweg naar huis. En om acht uur, dat is over een uurtje, ga ik lekker eten met mijn vriend. En we gaan naar Blue Sakura. Ik ben echt verslaafd aan sushi. En hij is ook echt verslaafd aan sushi. Dus we hebben lekker een sushi date samen. Ik ben nou aan het vloggen, hè. Wat? wat? Ik ga gewoon niet met rust laten. Zo is niet als ik in de auto zit. Nee, maar ik hou toch van jou? Oh my god, oké. Een beetje te veel informatie. information. Fuckin' jongen? Ik niks van jou. Dus vandaag ga ik een uh, gesprek hebben met zomer dat, uh, dat het er niet meer wordt. Dus bij deze zomer als je kijkt, sorry. Oh ja, gisteren zijn we dus naar Lusakura geweest. We hebben sushi gegeten, we hadden om 8 uur gereserveerd. Want er was geen andere plek meer, we hadden echt een fucked plek. We zaten gewoon helemaal achterin bij de bar, helemaal rechts. En er zat gewoon een stelletje naast ons gewoon nog eens een halve meter van ons af dus dat is fucking awkward maar uh, mijn vriend zei oh my god ik werd gewoon een fucking nerveus van hun de ruzie of zo met elkaar ik zei huh, ik had het geen eens gemerkt maar oké okay. en het is zaterdag en we eten vandaag een broodje kip dit is echt zo'n super lekker broodje dit vind ik het lekkerste broodje van heel Ernst. oké okay, tango komt denk ik op nummer 1 en deze komt op nummer 2 van de broodborden. hier kan je me echt wel wakker maken dadeltaart dit is zo lekker, dit is kokos met dadels, van die koekjes en wat nog meer met boten. Wel echt een caloriebom, maar echt zo lekker. Mocht hij weer een ontwerpje maken, maar kijk hoe vet hij is geworden. Ik word met de dag beter. Deze is echt super vet. Zie je dat? Liet ik weer mijn camera keihard vallen en viel die weer in drie stukjes. Maar gelukkig is hij nog steeds niet kapot. Maar wat ik dus wou zeggen was, ik kom hier dus op een zaterdag en ik denk dat mijn vader groentesoep heeft gemaakt. Maar helaas niet dus. Dus ik heb maar een soep gemaakt. Ik moet zo verder naar mijn volgende werk. Dus ik ga nu snel afschieten, snel eten. En daarna alweer klaarmaken. Nou, ik ben wow. goed klaar. Dus ik ga maar even een ijsje eten. Wow. Ja. Oh, die pijn. Ik was in die hoek zitten. Volgens mij geven jullie hem hier niks te eten. Want ook uh, als ik thuis kom, uh, wil je alleen maar eten. Zo mijn ijs. Okay, ik ben er met vijf lixtekker. Oké, is goed. Tot yes. zo. Veke, dat zo Zoals ik jullie al eerder heb gezegd, heb ik normaal echt. Ben ik echt mensenschuw? En iemand reageerde gewoon onder mijn vlog van. Van ik vind haar juist heel druk. Ze is helemaal niet gesloten. Dat heb je nog even een vlekje? Ik zie je dan nog verkeerd. En toen dacht ik echt van, oh my god. Ben ik druk? Kom ik druk over? En wat ik jullie dus wel vertellen, is dat ik echt altijd zo'n angst heb als ik naar ergens naartoe ga. Ben ik helemaal zenuwachtig, bijvoorbeeld nou ook. Ik ga hier zo naar binnen, maar ik heb echt zo'n achtbaan gevoel. Dit had ik vroeger ook al altijd, altijd als ik uitging, als ik naar Index ging of zo, dat zit dan hier in de buurt. Of naar een feestje, dan ben ik helemaal zenuwachtig. Dan moet ik plassen en weet ik veel wat, zo'n angst heb ik ervoor. Ook hier bijvoorbeeld met zulke dingen. Ik verstop me liever, want hier hebben ze echt zo'n uh, zo meterkast, weet je wel. En daar verstop ik me dan gewoon de hele avond in. En zo hoef ik geen mensen te zien. Ja... Daar ben ik, ik ben estranger. Ja, all day, all day. All day. En Kelly uh, ook. En, en hebben we hebben vandaag een assistent. Ja. En onze assistent die gaat vandaag drukken. Ja, doe maar. Dankjewel. Ah, wat lief. Ja. Na Tuba. En zo naar As. Daar ja, ben ik al. een foto. Ja, zie hoe moeilijk kan het zijn? Elief en, el en Toetje. Toetje. Toetje. Toetje, zeg maar Mona Toetje. Ik ben deze, ik de Esso's, maar Esso's naar Elif. Dat is de rij. Ben ik het goed? We hebben gewoon fans op de bruiloft, hè? Weet je hoeveel foto's we hebben genomen? Kom, doe box, box, box, box, box. box. <hums> Schatje. Duimpje omhoog. Duimpje omhoog, hé, hey. goeie. En, wat nou nog meer? Abonneer. Hey, luister naar deze jongen. We naar <spar> Michel De? Ik ben Toeba. <laughs> en wie wil er nog wel? Ja? Toetje. Ja? ja, toetje, Mona Toetje. Ja, ja. Dit is dus mijn geheime kast hier. En ik zoek een plek om een camera neer te zetten. Ik heb zelfs net even een spiegel geïnstalleerd. En ik wil even mijn make-up bijfixen. Want ik ben gewoon. Shine bright like a diamond. Kijk wat ik heb naar Anouar: fix eten. Maar hij ontvakt niks. Nou, Anouar, bedankt voor het eten omdat ik een 100 euro wou? Nee. Ik vind dat je, dat je hebt heel hard gewerkt, hard. maar. Ik vind dat het. ik vind dat je het Hard gewerkt, harder jullie allebei. Is. Ja, maar weet je van wie dit is? Het is van hem. Dus je moet bij hem wezen om te vragen voor 100 euro. probleem. Ik heb Dus Ik ga daar niet over. Hij gaat jou uitbetalen. Run bitch, run! Nou, het is inmiddels alweer dinsdag. Ik ben al sinds gisteren de, de hele dag bezig met mijn vlog. Ik heb goed nieuws, mijn computer gaat iets sneller. Ik heb uh, heel veel dingen verwijderd en hij gaat nu stukken sneller. Maar ondanks hij nu sneller is, ben ik alsnog te laat met uploaden, dus sorry. Het wordt inderdaad weer woensdag. Ik beloof dat dit echt de allerlaatste keer is dat ik woensdag moet uploaden. Vanaf volgende week ga ik echt promise, promise, promise, pinky promise, ga ik me eraan toegeven dat ik ga beginnen met mijn dagvlogs. Dus dat wordt echt heel spannend, want ik ben echt Spaans benauwd hoe ik dat ga doen. Omdat ik echt bang ben dat mijn dagen veel te saai zijn om dagelijks te laten zien. En uh, ik probeer nou meer in de lens te kijken en niet te veel naar mezelf. Ik weet niet of dat lukt. Het lukt niet op mijn hand. Ik ben zo wit. Ik ben zo wit. Zelfs mijn vriend zei tegen mij. Oh my god Michelle je bent zo wit. Ik ben echt wit. Maar ik uh, ga volgende week een self-telling video opnemen. Want iedereen vraagt naar mezelf bruinen. Maar voordat ik dat wil laten zien. Moest ik eerst mijn natural self worden. Dus ik moest super wit worden. Want anders zie je het resultaat niet. En zie je niet wat voor effect de producten hebben. Dus vandaar ik gewoon weer super wit moest worden. This is my real color though. Dit is gewoon van blandaar naar pinda. Die zouden denken dat ik echt super bruin ben. Omdat ik uh, Indonesian roots heb. Maar ik heb te veel Nederlandse genen. En te weinig Indonesische genen. Mijn zus is daarentegen wel bruiner dan ik. En ze wordt ook sneller bruiner. Maar als ik in de zon ga liggen, word ik gewoon eerder rood. Ik ga nu heel snel mijn vlogje afmaken. Misschien dat hij nog uh, vanavond online kan. Maar ik denk het niet. Ik denk dat hij te laat uh, te lang doet met uploaden. Dus uh, ik ga nog snel bezig met mijn vloggie. Vonden jullie de video leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd dan moet je dat even snel doen. En wellicht zie ik jullie dan de volgende keer.